Walibi zijn de kleinste groot genoeg. Laat ze gerust all the way gaan in de nieuwe Funpilot. En in de nieuwe Popcorn Revenge zijn de grootste klein genoeg. Let's go all the way in Walibi.